Hallo! Weet u eigenlijk wat een relatiegeschenk een echte held maakt? Het begint bij het importeren van een kwalitatief sterke selectie. Zo voldoen we natuurlijk aan de ISO 26000 norm. Certificaten graag! Wat betekent dat het MVO ook wel snor zit. Door middel van een digitale drukproef controleren we of het ontwerp voldoet aan uw wensen. We hebben meerdere druktechnieken in huis. Mede daardoor loopt bij ons alles op rolletjes. Van order tot oplevering. Al meer dan 50 jaar. Zo ziet u. Met Van Helden bent u zeker van tastbaar beter bereik. Ontdek hier wat een echte held voor u kan betekenen. Van Helden Relatiegeschenken. Resultaat binnen bereik.